Op 1 maart werd in de Stadschouwburg in Kortrijk de voorronde van kunstbende gehouden. Enkele artiesten getuigen over hun passie en werk. Oh my god, heb blokjes! Ja, he. en de twee? Hey, hey. En de wij zijn Volley van Mullerbeke. Waarom dat wij eigenlijk meedoen aan kunstbende? Ja, dat was... Echt, het, was niet echt, het is niet echt de bedoeling om te winnen, maar het zou wel leuk zijn ze ons zandje gaat over iemand verliezen, want iedereen moet dat meemaken in zijn leven, iedereen moet dat doorstaan. Ik heb foto's gemaakt, twee foto's, met als thema glas en ik probeerde um, het gevoel mee te, ge mee te geven hoe iemand zich voelt achter glas en hoe iemand kijkt naar de persoon achter glas. Want uh, iemand die kijkt naar de persoon achter het glas, kan het gevoel hebben dat er iemand heel aantrekkelijk daar staat, uh, heel verboden. Je, je kan er ook wel niet aankomen, maar je ziet wel alles. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen stijl van dansen hier. Dus niet dat de ik dezelfde danser ben. Dus iedereen heeft zijn beste kwaliteit en als crew, samen vormen ze eigenlijk de perfecte crew. Ze vullen elkaar aan en wat dat ook wel vrijhandig is voor in de show. We zijn Melodroid, we komen uit Isergem. We doen mee aan de categorie muziek en kunstbende. We spelen pop, rock, akoestisch. Zo een mix van de drie. Onze idolen zijn Arctic Monkeys uh Nuttini, uh, the stripes <laughs>